Delta, um, die kunnen dan niet meer terug de zee in zo, of terug de rivier in, omdat de delta daartussen staat. Zij willen terug naar de oceaan om eieren te leggen en daarover hebben we een oplossing gevonden, namelijk dit. Dit is de sluis en um, de buis zit dus in de sluis dan. Um, En dan kun je je voorstellen dat hierboven een grasveldje is of een dam. En... En zonnepanelen? Ja. Als een vis via de delta, van de delta naar de zee wil, dan gaat deze open die dicht. Zodat de zoete water en de zoute water niet mixen. Als er een hele delta de vis is, kunt deze, deze, deze robot een foto ervan nemen en naar de onderzoeker sturen. Met een app, Fishbinder, daarmee... Um, uh, kan je tegen de robot zeggen, ja, jij gaat nu naar deze buis om te kijken of er een hele zeldzame visser in zit. Um, heel goed. Heel leuk. Ja, als dit school zou zijn. En ik vond het ook leuk dat er zo'n kit bij hoort waarmee ja, je deze lampjes en motors mag gebruiken. Hou het water schoon, dames en heren. Scherp de... de natuur. I iedereen krijgt vinden en van alle leeftijd maakt niet uit welke leeftijd